ZANG EN We must for Het is het Ego quasi vitis germinali grazia, et flores mei fructus honoris et honestatis. verbum. Beste broers en zussen, de uitdrukking Moeder van de Schone Liefde vinden we in het boek Ben Sirac, die we hebben ge gelezen als eerste lezing. De weg van schoonheid is een weg van christelijke volmaaktheid omdat de gelovigen die hen bewandelen met de macht Maria ernaar streven de weg van de heiligheid te bewandelen. En God vragen zich verre te houden van de lelijkheid van de zonde en de schoonheid van zijn leven te hebben. Zoals de gebeden van de mis van Maria, moeder van de schone liefde, ons hebben gezegd in het begin van deze eucharistie. Dat wij de genade mogen ontvangen om geraakt te worden door de schoonheid van Maria en de schoonheid van het evangelie. En dat wij deze schoonheid mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Amen. Amen. de de Продолжение